Voor het en op Indonesië voor toiletgebouwen, wateropslagtanks en die hebben jullie opgehaald. Dat is nog niet alles, want, zoals jullie wel weten, wordt dit bedrag verdubbeld door Stichting A voor En ik vind dat het een heel groot applaus waard is voor Stichting Agra voor Dank jullie wel. Het totaalbedrag wat ik mag overhandigen aan meneer Steenwinkel.